moet dit zo doen denk ik ja. Hoi. Ben ik, ben ik uh, op? Oh ja, ik moet even mijn bril uitzetten. Oké, okay, nou. Um, ik ben in LA. En ik leer een aantal super fantastische dingen. En ik ben hier met mijn coach. En zij is een topcoach. En, maar er zitten ook allemaal mensen in de groep. Die dus echt uh, super goede marketeers zijn. Coaches. En ik leer heel erg veel. Dus ik... En ik heb een aantal dingen die echt heel erg verrassend voor me waren en ik denk dat het zeker ook voor andere marketeers echt super interessant is. Maar voor iedereen die in publiek wil, die zichtbaar wil worden, impact wil hebben, is het gewoon echt ontzettend goede informatie. En het eerste idee is, is dat je eigenlijk um, mensen gewoon heel erg moet activeren met je marketing. En, en je hebt misschien een nieuwsbrief, een e-mail nieuwsbrief die je een keer stuurt. Maar er is eigenlijk veel directere actie op de klant nodig tegenwoordig. Er zijn veel meer aanbieders, er zijn heel veel coaches, trainers, die zullen allemaal zichtbaar worden. En, en er is dus echt meer nodig dan vroeger om, om in contact te komen met klanten en zichtbaar te worden. En de klanten te raken. En, nou bijvoorbeeld, als je nieuws gestuurd en, nou dat was echt een super inzicht, maar dus dan, dan stuur je iedere keer een artikel. En dan ben je een uh, weer bezig om het zo goed mogelijk te maken. En dat stuur je iedere week of dat weet ik weet veel. Iedere twee weken. En dan heb je het artikel. En wat er gebeurt is dat je eigenlijk een publiek gaat aantrekken van mensen. Die gewoon heel graag jouw artikel willen lezen. Maar niet per se met jou in contact wil komen. Niet per se jouw dienst wil kopen. is dus echt. Dus Nieuwsbrief moet je absoluut bij je doen. Ja, Leesbeelding blijft heel erg belangrijk. Maar zorg dat je via sociale media nog mensen gaat triggeren. Echt aanspreken. Heel direct. Heel direct. Ja, dus, en, en dan zijn dingen als Facebook Live, nou, wat ik hier doe. Maar ook Facebook Ads ja, echt en aan het gaat triggeren. En het moet uh, een boodschap hebben die, die mensen aanspreekt. Dus dat is het idee is dat je eigenlijk heel direct de klant moet, moet aanspreken en eigenlijk helemaal onder je klanten moet zijn. En dan is het tweede idee, oh ja, dat is dat je ook hogere prijzen kunt vragen aan koude leads. Nou, ik weet niet hoe jij dat hebt geleerd. Ik ben 13 jaar geleden ben ik dus begonnen met, met marketing. Ik weet nog dat... Uh, alles toen nog in de kinderschoenen stond. Ik ben nog uit de tijd van Oma, vertel, Dus wel, je, je een, Op je website zet je website dat je een nieuwsbrief had en dan moesten mensen een e-mail sturen. Er waren nog geen shoppingcards, er waren nog geen webinars. Het is allemaal gekomen. Maar wat we heel erg leerden is, is we moeten eerst negen of zeven dus contactmomenten creëren voordat een klant iets gaat kopen. Nou, en dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Het is echt fantastisch inzicht. Je kunt aan een koude lead kun je ook een programma verkopen van 20.000 euro, 50.000 euro. Maar wat wel heel erg belangrijk is, is video. Het draait allemaal om video. En het moet zeg maar, ja ze noemen het pattern interrupt. Je moet een video maken die je echt goed spreekt, maar die je ook opvalt. Het gaat eigenlijk steeds meer om de artistieke kwaliteit. Van de video en het verhaal wat je daarin vertelt. Maar dan, dan ook je gewoon helemaal weer niet, weet je wel. Dan doe je weer iets heel of... Wat er heel lelijk uitziet. Het gaat erom dat je zelf iedere keer die aandacht trekt... en ook niet voorspelbaar spel weer daarin. En als je het heel goed doet, en, en ads, Facebook ads zijn ook echt helemaal top, want dan kun je heel precies de klant bereiken die je echt heel graag wil. Dus dat moet je echt leren. Maar je hoeft niet een hele funnel op te bouwen. Je hoeft ze niet eerst iets kleins te laten kopen wat heel veel mensen denken. En dan iets van 10 euro een e-book. En dan vanuit het e-book uh, naar een workshop. En dan een programma. Je kunt ze ook meteen het programma laten kopen. Dit scheelt zoveel tijd mensen. Maar als je, als je dit dus gaat automatiseren. gaat het Dan kun je dus echt iedere week leads krijgen. Die heel erg geschikt zijn voor jouw high-end programma's. Oké, okay, dus dat, dat waren twee, twee echt super interessante marketing inzichten ik vreemd. En er was natuurlijk ook nog een spiritueel inzicht, want we kunnen allemaal onze marketing heel goed doen, maar uiteindelijk gaat het om wat er binnenin ons speelt. En het komt er eigenlijk wat meer dat dus je er klaar voor moet zijn. Ja, dus, uh, je trekt de juiste mensen aan als je er in de klaar voor bent. Dat kun je gewoon rustig vergelijken met dat je de juiste man aantrekt als je er klaar voor bent. En eerst hebben we misschien allemaal vreselijke mannen. En op een gegeven moment, ja, je kunt ook vreselijke leads hebben, van mensen die niet bij je passen. Maar op een gegeven moment ben jij er klaar voor en trek je de juiste leads aan. En wat dan echt nodig is, is dat innerlijke proces, van, van dat je klaar bent voor die klanten. Die het beste bij jou passen. En het zelfvertrouwen, wat daarvoor nodig is, dat je dat hebt. En de innerlijke groei die je hebt doorgemaakt. Maar ook de marketing die je daarbij past, om die mannen aan te trekken. Om nieuwe en En uh, de salesvaardigheden. Dus als jij een hele, hele goede salesvaardigheden hebt, dan komt ook geld die lead die daarbij hoort en aan wie je dat hele dure ding van jou kunt verkopen, die, die komt ook op jou dus af. Dus zorg dat je ook daarin investeert en dat je er klaar voor bent en dat je die groeistappen zet. En dan, ja, dan krijg je veel meer dat planten heb je echt bij je passen die jouw waarde zien, maar met wie jij ook tot je recht komt. En daar gaat het allemaal om. En dan kun je een heerlijk leven hebben. Want de klanten die bij je passen, maken eigenlijk mogelijk dat jij een fantastisch leven hebt. Dit is een uh, goede man. Dankjewel. En oh, Dat moet ik ook nog even doen. Uh, als je hier meer over wilt weten en je wilt het in de praktijk brengen en je wilt echt door die 100.000 euro heen en die hoge prijs kan vragen, neem dan contact met ons op. We helpen jou om het plan daarvoor te maken. Ik Er staat een link hierboven. Nogmaals bedankt.